mensen, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we Robin pranken. Robin, als je deze video kijkt. Sorry bro. Hij uh, is nu. Ik ben nu even met hem aan het sturen, boys. Voor de mensen. Ik ga even hem bellen. En ik zie jullie na de intro. Yo Robin. Yo. Yo luister bro. Ik heb even een vraag bro. Waarom skip je mijn de laatste dagen veel? Skip. Ja bro. Hey bro, jij skipt me kanker veel op broer. Is gewoon niet normaal meer. Is het een prank. Prank video. <laughs> bro, deze man die ik altijd pranks en zo, man. Fuck aan met jou man. Ik ben fucking serieus hè, broer. broer. Bro, die concurrenties doen door beter door. dan ons samen het uh, Jij zit heel het licht te slapen en zo. Bro, fuck aan met jou man. Uh, Jongens, volgens, volgens mij skipt jij mij eerder. Jongen. Nee, ik skip jou oh, niet broer. Bro, de eerste je moet me niet te veel bellen broer. Dat is het eerst. Je moet me gewoon beter bericht sturen. Snap je? En Ik ben bloedserieus eh uh, Robin. Nee, maar je moet niet zo doen. Hé, hey, luister. Je moet niet zo doen. Ja, maar je moet niet zo praten tegen me. Hé, hey, luister. Laat me uitpraten. Ja, maar bro, luister. Laat me eerst uitpraten. Je belt me heel de tijd op, broer. Dat is kolo irritant, snap je? Je belt me acht keer op één dag, bro. Ben je stalker geworden? Ja, bro, dat is skippen, bro. Want ik belde je net je nam Niet op. Huh? Skip, jongen. En aan. Ja ja, zo. je was sowieso ander dina doet. Wie zeg ik Ik heb jou door Robin. Robin bro. je bent echt veranderd man. Ik ga eerlijk gezegd. Fuck, fuck, fuck, fuck doe jij? What the fuck is Wat is er mis met jou? Mis ik met jou? Ja ja. Bro oh, luister. Ja, ja. Luister als je zo gaat veranderen bro, Dan gaan we geen zaken meer doen. Snap je? Prima, geen is goed. Prima. Maar jij, jij, jij... Ik denk jij zaken zakenleggen, en dan denk ik, sure Robin Ja? is een prank <laughs> Ik wist het, ik wist het Ik wist het Ik cool Die... kan niet serieus Boys, Robin is geprankt Robin, wil jij nog iets zeggen? Ja, ik ben geprankt uh... ja, ik Nee, weet maar, maar jij bent eigenlijk. wel zo'n persoon, je gaat het gelijk merken Ik wist het ook Want toen ik deze video ging starten, ik dacht van Oké, okay, Robin gaat het sowieso doorhebben, snap je? Voor de mensen, SMA Robin. Voor de mensen, zijn ja. linkje van zijn kanaal staat in de beschrijving. Gun even die guy. Want Robin heeft ook de thumbnail weer gemaakt. Snap je? Robin is kwaliteit. Kwaliteit is prioriteit. Of hoe je het zegt. Zoals uh, Koso. Robin. Ja. Dank wel weer te doen. Boys, vergeet niet te liken, te abonneren. Laat achter wie ik de volgende keer moet aanpakken. En eh. Uh... Ja toch.